Als ze dit proeven, willen ze nooit meer terug naar Amerika. Hé nee, mama! stond je er al aan? Nee hoor. Nee, nee, Oh, je wordt steeds knapper. Wat to hand. Wat Oh grapje. Hé papa. Zelf, hoor. Ben Sils Herman. Ik kreeg een brief opgestuurd van lang geleden. Een brief van je moeder. Herman, ja, mijn hart is groot genoeg om ze allemaal te haten. Maar is er zo zo? Nee! Nee, nee, nee! Papa zat niet in Westerbork. Oma Zeewa vraagt in deze brief aan Ietje of Herman bij haar is. Zij waren in Westerbork, maar papa niet. Zie je nou dat papa geheim had? Schuld en boete. Waren jullie bang voor iemand? Wij waren nog niet klaar met elkaar, hè? Herman. Vijanden. Heeft uw familie vijanden? Alsof hij wist dat ik net terug was. Ik maak ze kapot. Allemaal. Eén. Voor één. Voor één. Jullie zijn zo fucking... Heel poloze.